Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. Yes, beste HAVO examenleerlingen, maatschappij, wetenschappen. Ik heb een vraag gevonden dat valt onder het dakje. Politiek, politieke besluitvorming, my favorite. En uh, ja, Het is uit een oud examen, maar het is nu op dit moment hot, actueel en heel recent. Uh, we gaan zo even kijken naar politieke partijen en hun verschillen en overeenkomsten. Lees even mee de inleiding. In 2016 verscheen aan de hand van vier politicologen het boek Rumour. Voor het boek maakten de schrijvers gebruik van de gegevens uit verschillende nationale kiezersonderzoeken die plaatsvonden tussen 1998 en 2012. De schrijvers willen onder andere weten in hoeverre kiezers bij twee op één volgende verkiezingen in de periode 1998 tot 2012 op dezelfde partij hebben gestemd. Ook willen de we onderzoekers weten op welke partij kiezers gingen stemmen als ze wisselden van partijvoorkeur. Tas dan. Moet ik dit nou eigenlijk allemaal gaan lezen en weten voor de vraag? Ja, alles wat er in je examen staat, of het nou een inleiding is, een nootje, whatever, lees het. Je kunt het altijd gebruiken. Dat wil ik alvast meegeven. We gaan verder lezen en dan gaan we richting de vraag. Een van de schrijvers van het boek, politico aan de Universiteit van Leiden, zegt in een interview dat het voor... Oordeel dat kiezers anoniem maar wat doen, dat klopt niet. Kiezers houden er vaak bewust of onbewust een setje aan keuzes op na. En het gaat dus over of kiezers bewust op een partij kiezen of dat ze zomaar maar een dotje doen. Daar zitten partijen in die ongeveer dezelfde opvattingen hebben. GroenLinks, PvdA en SP zitten vaak samen in zo'n keuzeset. En aan de rechterkant geldt dat voor de VVD, D66 en het CDA. De VVD en D66 kunnen gerekend worden tot een liberale stroming. Liberaal. Liberalisme. Die hoofdstroming die moet je straal uit je kop kennen. He? Gericht op vrijheid. Beperkte invloed van de overheid. Vrijheid van individu. Vrijheid op economische basis. Die over algemeen, over beperkte overheidsbemoeienis in sociaal-economische kwesties is. GroenLinks en de PvdA en de SP kunnen gerekend worden tot een de sociaal-democratische stroming. Sociaal-democratie. Meer invloed van de overheid. Gelijkwaardigheid. Dat weet jij allemaal, want dat heb jij geleerd, dat snap jij. Dus we zijn al heel ver straks voor de vraag die een wat grotere rol voor de overheid in sociaal-economische kwesties voorstaat. Dan de vraag, vraag 22, voor twee punten. Noem een gemeenschappelijke uitgangspunt van de VVD en D66. Dat past bij de opvatting over de rol van de overheid. En dat kan verklaren dat de VVD en D66 voor kiezen samen in een keuzeset zitten. Er stond al dat het liberalisme... Die beperkte rol van de overheid. Dat ze, dat, dat ze daar altijd achter staan. Vanuit die kennis en kunnen die je hebt, kun je het al een beetje uitwerken. Wat komt daar dan bij kijken? Moeten ze, moet ze ons constant betuttelen of moeten ze een beetje afstand houden en ons vrijheid geven om te ontwikkelen? Dat tweede. Dat weet je. En zo kun je nog heel veel voorbeelden verzinnen daaruit, waardoor je de vraag makkelijk kunt beantwoorden. Noemen een gemeenschappelijk uitgangspunt van de PvdA en de SP, dat past bij hun opvatting over de rol van de overheid. En dat kan verklaren dat de PvdA en de SP voor kiezen samen in een keuzeset zitten. Eigenlijk al bijna hetzelfde. Dames en heren, als het gaat over het liberalisme en de VVD en D66 worden daar neergezet, dan kun je dus zeggen mensen twijfelen... ...op wat voor manier ze die beperkte rol van de overheid zien. Op wat voor manier ze de, de economische vrijheid voor de burger zien. Maar dat ze enigszins op dezelfde manier denken, dat is een feit. Zo ook voor de sociaal-democratische hoek. Dat de PvdA, SP, dat GroenLinks allemaal meer invloed willen van de overheid... Maar misschien verschillen op een paar kleine puntjes. Maar dat het begrijpelijk is dat de kiezer, als de kiezer meer sociaal-democratisch denkt, daaruit zal moeten kiezen. Sociaal-democratie, gelijkwaardigheid, meer invloed van de overheid, liberalisme, vrijheid, iets minder invloed van de overheid. Nou, ze vragen, noem een gemeenschappelijk uitgangspunt bij allebei... Een gemeenschappelijk uitgangspunt. Iets waar ze samen achter staan. Oké. Okay. Een gemeenschappelijk uitgangspunt van de VVD en D66... dat past bij een opvatting over de rol van de overheid. En dat kan verklaren dat de VVD en D66 voor kiezers samen in een keuzeset zitten. Dat hadden we al enigszins verklaard. Een gemeenschappelijk uitgangspunt van de Pvd, PvdA en SP dat past... Bij een opvatting over de rol van de overheid, en het kan verklaren dat de PVV en SP voor kiezen samen in een keuzeze zitten. Bijna hetzelfde. Voorbeeld van een juist antwoord. Een gemeenschappelijk uitgangspunt van de VVD en D66 is eigen initiatief. Ja, tuurlijk! Want als je zegt weinig invloed van de overheid, zeg je meer eigen initiatief. Logical. Yes? Een gemeenschappelijk uitgangspunt van de PvdA en SP, bevorderen van de gelijkheid tussen mensen en het bestrijden van sociale ongelijkheid. En wie kunnen sociale ongelijkheid bestrijden? De overheid door ze meer uh, macht te geven. Want zij kunnen dat doen, want zij zeggen op het moment dat je iemand te veel vrijheid geeft, dan kunnen er verschillen ontstaan in de samenleving. Dus de overheid moet ervoor zorgen dat die discrepantie, dat dat minder wordt, en dat er meer gelijkwaardigheid komt. Nou, met deze kennis kun je met jouw creativiteit dit soort antwoorden geven. Waardoor de twee punten verdubbeld in vier punten. Fantastisch, super! Alle vertrouwen in jullie. Tot een volgende vraag.